Hey, ik ben Nathalie van Yuna Beauty en omdat ik in mijn salon garant wil staan voor professionaliteit en kwaliteit werk ik uitsluitend met de producten van Pro Nails. Sinds kort bied ik ook de b Flex Shell aan. Een zeer populaire trend waar veel vraag naar is. De b Flex brengt makkelijk aan, is heel stevig en voor klanten die allergisch zijn zoals ik zelf, biedt de b Flex ook nieuwe mogelijkheden. Biflex is het product voor de prachtige naturel look.